Hoi managers, hoi ondernemers, ik ben Martijn de Zoete en jullie weten inmiddels dat 21 september aanstaande mijn tweede boek verschijnt, The Change Perspective. The Change Perspective is een businessroman over verandering en ontwikkeling. En als manager en als ondernemer wil je natuurlijk van alles weten over veranderingen, organisatieontwikkeling, change management en de psychologie achter verandering. En vandaar dat jullie van harte zijn uitgenodigd om 21 september vanaf half acht avonds de online boekpresentatie bij te wonen. Uh, te volgen via Facebook Live en YouTube. En natuurlijk om het boek alvast te pre-orderen via martijndezoete.com. Doen!